Ik heb even gekeken, naar de wijzigingsset van Nibloem. Het gaat om deze wijzigingsset. In het Xavi kun je zien dat hier een uh, lijn getekend is. Waar een uh, weg aangelegd is. Als perrier Access uh, is private. Bicycle yes. Emergency, yes, goed yes. Ik laat even de gegevens even in, in JASM. Dus dit, uh, deze chainset, of deze data. Um, ja, ik ga het even bij de bron beetpakken Een um, barrier, liftgate, en dan ga ik met uh, F1 toets naar de uh, wiki help. Er staat namelijk nuttige info. Die info is eigenlijk als volgt. Um, deze vier icoontjes zijn eigenlijk de elementen die uh, in uh, OpenStreetMap gebruikt worden. En liftgate is in dit geval eigenlijk alleen maar gebruikbaar met een node en niet met een lijnelement. Uh, dat kun je niet weten, vandaar ook dat we dit bespreken in dit filmpje. Um, en vandaar dat ik het ook even laat zien. Ik ga hem ook aanpassen. Ik ga een noot toevoegen op de weg. Um, ik druk nu de S-toets en de S-toets is uh, het veranderen van het uh, lasso-element. Je ziet hier bovenin, ik moet dat laten zien. Nou, je ziet in ieder geval dat mijn muispointer wijzigt. Maar dan heb ik ook mijn lijn losgelaten. Dat heb ik al een keer gemeld in een ander filmpje. Maar de S-toets, de sneltoets, is het schakelen. Van een lasso-element naar een... Even kijken, hoe noemen ze dat? Uh, als ik langs het maar houden. Move, Scale, Rotate, Objects. Uh, ja, als je, het ligt me net welke handeling je verricht heeft, die andere functies, maar in het geval als ik uh, hier uh, aan vastgeklikt zit, uh, aan vastgeklikt zit, zou zitten, dan kan ik met de S-toets kan ik hem loslaten. Nou, goed, dat is een detail. Ik ga deze uh, uh, uh, lijn, ga ik samenvoegen door de ctrl-toets nu vast te nemen. En ook het element uh, nood uh, vast te nemen. Dus dat je twee elementen geselecteerd hebt. CTRL betekent eigenlijk in de Windows-termen. is een algemene uh, Windows-term. En. Dus die en die. Dus allebei heb ik nu geselecteerd. Even kijken. Ik ga ze samenvoegen. En de samenvoeging heet merge. Het samenvoegen van. Uh, uh, dan muis lukt niet, want muis lukt alleen maar als je notes samenvoegt. En er is nog eentje die heb ik hier een snel uh, button uh, neergezet. Een uh, replace geometry. Dat is, ja, je moet het even weten, maar probeer de, de handigheden hier in te onthouden en probeer in het tools menu en in uh, uh, more tools of een aantekening te maken uh, uh, het samenvoegen uh, door, een, ja. Van, van in dit geval een lijn en een, uh, een noot. Met hier <coughs> sorry. Dat de samenvoeging replace geometry kan zijn. En dat is het ook niet. Nou, uh, Dan ga ik het toch anders doen. Dan ga ik uh, uh, uh, de shift toets. Uh, ik ga hier de, de, de, de kenmerken. Uh, met de shift-toets tot een mat betekent dat. Die ga ik kopiëren. Uh, um, copy 5 uh, selected uh, keys and values. En die ga ik op de node plakken. Uh, even zien. Nou, ik ken alle sneltoetsen. Ik laat dadelijk even de sneltoetsen zien. CTRL V. Mm. Uit. Ja. Waar hebben we nou? Uh, paste is Ctrl-Alt Shift-V. Ja, de, misschien is bij de de, de, de oorspronkelijke jasm ja, uh, anders, maar bij mij is die geconfigureerd als ctrl-alt shift-v omdat dat zo'n uh, ja, uh, moeilijke combinatie is, heb ik die hier ook nog een keer uh, als uh, uh, uh, uh, snel een button neergezet. Daar kom ik dadelijk even op terug. Uh, ik had liever gehad dat ik hem samenvoegde, zodat ik oude data kopieer naar nieuwe data. Maar in dit geval heb ik dat, dus kan dat dus eigenlijk niet. En dan heb ik de oude data die ga ik nu deleten. Door Even zien, de drukken. Nu hebben we de nood vast gelijmd op de weg, op de positie waar normaal gesproken de, uh, uh, uh, de slagboom uh, uh, aanwezig is. Even kijken of de positie nog te verbeteren is. <coughs> Ik denk dat die vrij goed ligt ik zie hier de slagboom. En we hebben de. Uh, tool. Buildshade. Hier kunnen we het eigenlijk niet zien. Maar we kunnen het misschien wel de volgende zien. Uh, ja, hier zie je. Heel netjes. Dat daar een hobbel uh, uh, ligt in de weg. En die hobbel. Is. De, de, de, de slagboom. Ja, even terugkomen op het aanmaken van een snelbutton. Als je rechter muisknop drukt, dan zie je configure toolbar. En dan krijg je deze pop-up voor je neus. De toolbar wordt hier uitgelegd wat er al staat. Nee, hier uitgelegd. Dit is mijn toolbar. En daar zie je dus ook mijn uh, paste at source position. Waarom is het uh, zo uitgebreid? Omdat ook de positie uh, gekopieerd moet worden. Het is niet alleen platte tekst. Daarom hebben ze een grote uh, ja, uh, manier van, van plakken genomen. Met Ctrl, Alt en uh, ja, ik weet niet eens wat de uh, toetscombinatie was. Maar... Hij staat bij Edit. En dan hebben we hier paste at source position. En dan zou je kunnen... Toevoegen aan de toolbar. Ik doe het even, uh, zodat die dubbel er nu in staat. Dat is nou oké okay druk. Dan zie je hier dus, dubbel, de uh, uh, snelmenu, ik zal er even langzaam overheen gaan. Ctrl-Alt-V. Dat is dus plakken met kenmerken en met de uh, geopositie. Die ga ik hem ook weer even weghalen. Um, een... Ja. En ik wil hem in de prullenbak hebben. Oké, okay, en dan heb ik eentje weggehaald. Zo heb ik dus eigenlijk een aantal uh, het, uh, buttons erboven ingezet, waaronder uh, een, een button die heel uh, makkelijk is om de historie op te vragen. Uh, deze heb ik alleen zelf gemaakt, dus daar kan ik de historie nog vragen omdat hij nog niet aanwezig is op de server. Maar van deze weg bijvoorbeeld. De laatste mutatie die verricht is, die is door Martin S.C.H. Uh, verricht. En wel op 16.3. Uh, sorry, dat is de eerste mutatie. Ja, want, uh, Allee. In 2007 is die weg aangebracht. In 2009 is die gewijzigd. Daar is die gewijzigd. Daar is die gewijzigd. En wat zijn de wijzigingen? Van daar naar daar is er maximum speed neergezet. Nou, als ik de toen dus naar beneden de fiets. Is er op een gegeven moment uh, de, uh, de A en D-tagging uh, uh, verwijderd, omdat die eigenlijk nutteloos was. Dat is een, een actie geweest uh, die uh, door het hele land gegaan is. Hier is op een gegeven moment de Friese naam bijgevoegd. En dat doe je als volgt: naam doelpunt FI. En FI staat daar voor Friesland uh, Bugel. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. En hier is uh, dat de bussen, HVG, uh, ook to uh, dat de bussen hier geen toegang hebben. Of zwaar transport. Uh, ik zal even kijken, ik weet niet eens wat HVG betekent. Maar ook hier, ga ik met de even 1 toets. Kijken wat HVG, HGV uh, betekent. Oh, Mijn internet is niet al te snel op dit moment, ik weet niet waarom. Nee, het gaat niet over bussen. Het gaat dat er een afgesluiting is voor uh, uh, vrachtverkeer. Uh, dus ja, ook mijn kennis is weer uh, op dit moment de pijl. Het is geen bussen, maar het is vrachtverkeer die er niet uh, doorheen mag. Op die weg dan hè? Dus hier mag geen uh, vrachtverkeer in. Nou, nog even terugkomen op deze liftgate. Uh, ook weer even via, barrier, uh, sorry, via de uh, rechtermuisknop F1. Standaard namelijk zitten er een aantal uh, uh, elementen op wie er wel of niet uh, erheen mogen. En dan ben ik even aan het kijken of dat hier vermeld staat, zodat je dat kunt onthouden en na kunt kijken. Uh, even zien. Nee, als er een slagboom staat, dan mag je niet langs oplopen. Normaal gesproken zou dat hier moeten staan, aan de rechterzijde. Ja, misschien hier nog wat uitleg uh, in zijn geheel, maar. Uh, wat er dus bijgeplaatst is, dat is een hele goede. Uh, de persoon in kwestie heeft gezegd dat de fietsers er wel langs mogen. De veiligheidstroepen mogen er ook langs. En je mag er langs op lopen. Dat is dus alleen maar goed. En de exit is private. Nou, dus, uh, deze is ja, overbodig, maar ik vind wel dat die uh, erbij gezet mag worden omdat het om een waarschijnlijke privé terrein gaat. We mm. uh, zien, kan ik dat... Ik switch even over naar internet. Uh, ik gebruik het niet als bron, want ik kijk het alleen maar na. Uh, ik wijs er ook niks in de zin dat ik uh, uh, het gebruik als uh, overname van data. Dus ik vind, maar dat is een mening, dat ik hier uh, uh, Google Maps uh, mag raadplegen. Die heeft netjes foto's gemaakt in het verleden, in 2018 in dit geval. En er staat een bordje van privéterrein, parkeren alleen voor bewoners. Nou, dat is dus, je zou kunnen kiezen voor customers, maar private vind ik, vind ik persoonlijk, vind ik dat prima. Dus deze tagging is op dat moment redelijk goed geschiet. Uh, ja, ik leer eigenlijk de mensen standaard aan om de validator te gebruiken. Uh, als we nu gaan uploaden, zouden gaan uploaden. Dan zien we dus dat we geen fouten gemaakt hebben. Want normaal gesproken pakt de validator eerst hetgeen wat we gepakt hebben. Of daar fouten in zitten. Nou, er komt geen foutmeldingen pop-up naar voren. Maar wat ik wel doe, probeer eigenlijk aan te leren om de validator wel over het geheel te draaien. Dus dat betekent dat we een stukje moeten selecteren. Of eigenlijk niks moeten selecteren. Dus even dit aanraken met de linkermuisknop. En dan de validator te draaien. Dan zien we negen waarschuwingen. En misschien zijn het wel helemaal geen belangrijke waarschuwingen, maar misschien kunnen we wel dingen aanpassen om, ver om de verbeteringen aan te brengen. Hij zegt hier namelijk crossing uh, building uh, residential area. Uh, er zijn een aantal, uh, nou even kijken. Is dat er relevant is voor dit moment? Anders pak ik dat op een ander moment even beter. Uh, dus we er zijn ook voorbeeldfilmpjes van uh, deze foutmeldingen hoe dat opgelost wordt. Er wordt hier eigenlijk gezegd dat er een, een, een kruising is van een, een, een, een huis en een, een residential area. Dus uh, uh, ik denk dat dit een residential is. Ja, deze contour is uh, gemarkeerd als residential area. Nou ja, dit stukje kan ik me voorstellen, maar ja, meestal wordt dat niet. Op, laten we niet te diep doorbinnen gaan. En uh, hier zitten uh, huizen binnen, maar er zal ook ergens een huis kruisen. Ja, hier zie je het. Dit huisje kruist. Hier heb je een kruispunt. Uh, die zou eigenlijk iets, iets groter moeten. Er Moet uh, zal wel een, een, een elektriciteitshuisje zijn, denk ik. Uh, en veel beter. Dan nee, is die weggevallen. Tenminste, ik dacht dat die weggevallen zou zijn. Dat denk ik wel. Hier kunnen we zoomen naar het volgende probleem. En dan gaan we kijken, er is er nog eentje. Hmm. Hmm. Hier nog een stukje, zie je Ik ga hier over die dingen heen. Nou, nog een keertje eroverheen laten lopen. Hebben we hier. een ander gebiedje. Hier loopt het dwars de schuurtjes heen. Zou hem op kunnen rekken. En hier gaan we eigenlijk buiten het gebied. dan moeten we eigenlijk een stukje nog downloaden. Dat hij de gegevens ook heeft. Die... Ja, eigenlijk moet je de hele contouren downloaden, maar toch ja. ja, veel beter. En zo. Hier hebben we de, alle huisjes, de schuurtjes, zeg maar. We hebben nu de overlappende huizen hebben we opgelost. Want we hebben al die schuurtjes in één keer niet beter gepakt. Die liggen nu netjes buiten. En hier staat ergens overlapping areas. Gaan we even toepietsen. Even zien. Waar we gebleven zijn hier zit het probleem als we helemaal inzoomen dan kunnen we hier ook zien dat er ergens iets mis zit inderdaad er lopen twee lijnen over elkaar heen die lijnen zijn als volgt opgebouwd ja ik zie dat misschien wat eerder dan jullie dat zien ik ga hier een noot toevoegen die noot ga ik samen laten smelten met deze noot tot een merge. Uh, en ik heb het denk ik nu opgelost. Uh, nou zegt hij van self-intersecting. Dit is wel een leuk, uh, leuk voorbeeld. Uh, ik heb een oplossing aangedragen. Waar hij uh, eigenlijk uh, uh, uh, van de uh, drup in de drap gekomen is. Of hoe zeg je dat met een mooi woord. Ik ga even kijken wat ik gekloot heb. Ik ga even, die punt ga ik uh, even uitschuiven. Die punt ga ik uitschuiven. En dan zien we hier op een gegeven een self-intersecting way. Dat wil zeggen dit is van dit huis en daar heb ik een driehoekje bij aan zitten en een driehoekje hoort er niet te zitten. Uh, ik ga met de G-toets ga ik deze nood van elkaar losweken. En met deze toets ga ik deze noot van elkaar losweken. En uh, ik ga zeggen dat ik uh, uh, met het mes, cut kijken uh. Uh. Ja, in dit geval is de handigste oplossing deze noot weghalen, die noot weghalen en deze noot oppakken. Even, uh, met de ctrl toets weer uh, twee noten selecteren en de M van Merge intypen. En dan deze noot die we extra aangebracht gaat om even de boel uh, op te rekken om te kijken wat er aan de hand is weg te halen. En nu ben ik ervan overtuigd dat het bijna opgelost is. Zit hier, ja kijk, bij deze sterretjes zit er nog iets. En we gaan eens even kijken wat daar aan verkeerd zit. En we zien we. Oh, er zit een extra noot tussen. Dus als ik deze noot die ik nu geselecteerd heb geworden, weghaal. Deze nu weghaal en die nu weghaal, dan heeft hij nu waarschijnlijk de boel opgelost. Ja. We hebben nu geen foutjes meer in het systeem zitten, mits ik hier op een gegeven moment op de achtergrond toch nog een, een, een schoonheidsfoutje zie. Deze hoort hier niet te zitten, die hoort hier niet te te zitten. Ik ga hem dus met de G-toets ga ik op was maken. Eens, uh, inzoomen. En de contouren van de bgt-huizen openstaan en dan zie ik op een gegeven moment dat het de muur eigenlijk uh, uh, je een beetje een nood nou, af en toe is het lastig met dat die vast zit, zo op deze manier. En vergeet dan niet de S-toets in te drukken. En als je de A-toets indrukt, dan zit die weer vast. En ik probeer eigenlijk uh, een noot uh, nu te maken. Door de A-toets in te drukken met uh, de, de, de contour uh, van het linkerhuis. Hier een noot te maken. En deze twee noten weer samen te voegen. Zodat die weer netjes op de as ligt. En nu is die uh, wel netjes uh, gerepareerd. Als dit te ver gaat met de validator, je hoeft geen fouten van anderen op te lossen, maar het is wel uh, praktisch en als je kunt is het alleen maar goed dat je doet, want dan haal je eigenlijk alle fouten met z'n allen uit uh, OpenStreetMap. Maar ik wil hier geen werk opzapelen, dus vandaar dat ik dit ook wel laat zien, maar niet hoef uit te voeren. Nu heb ik dus de change set gemaakt. Ik ga aangeven dat ik je hulp gegeven heb. Ik heb je hulp gegeven op wijziging set uh, dit nummer. En ik heb daar op een gegeven moment uh, de lift gate als nood aangebracht. Ik heb de kadastrale kaart uh, heb ik op de achtergrond uh, gebruikt. Ik heb uh, de bag meldingen uh, uh, niet gebruikt, maar wel de bag adressen, maar de bag panden wel. Maar nou, dit zijn details. Uh, ik zal even met cancel de boek cancelen en ik zal uh, wat ik wel gebruikt heb en eigenlijk op de remel zet is deze. Uh, de ANH en dan ruwe versie waardoor ik uh, elementen kan zien zoals paaltjes en dat soort zaken. Even mijn liftgate zoeken. Even zien, waar staat die liftgate. En hier. Je ziet hier dat die slagboom hier staat. En jullie weten dat die slagboom hier stond. staat nog steeds staat. En dit is voor mij een herkenning dat dit die slagboom zou moeten zijn. Dus ik heb A en H. Vier real heel shit ook gebruikt. Dus als ik hem nu ga uploaden. En zal die hier ook bij staan. Heel, heel shade. kaart heb ik gebruikt. Bar 2 heb ik niet gebruikt. Die zou ik eigenlijk even uit moeten vinken om het uh, duidelijk te maken voor uh, de automatische upload. De adressen van Sander heb ik ook niet gebruikt, maar de bergpanden wel. Ah, dan nee, heb nee. ik alles gewijzigd. Dan nee, heb ik alles eruit gevoerd. Bergpanden wel. Nu is een kaart. Nou, ik denk dat het zo het netjes is. En de upload gedaan. Dan gaan we naar de upload even kijken. CTRL F5 versnelt het renderingsproces. Even de noten opzoeken. Welke uh, liftgate was. Misschien zie ik Even kijken waar die zit. Deze uh, noot. De van de beugel. De beugel. Hier zit de beugel. Hier zit de beugel. Hier zit dan de liftgate. Mm, Brecht het Nee, ik ben echt verdwaald De beugel zit bij het Borneo College. Borneo College, daar. Ah, hier. hier nee, hier zitten er ergens. Mm hm? Ach, toch aan de noordkant van deze weg. Ik zat steeds in de zuidkant te zoeken, maar ik zit aan de noordkant van deze weg. In de noordkant. En daar zit de. Linkkeits. Dan hier. Ja. Shift en 5 ver, uh, uh, verwerkt de rendering sneller. Je ziet nu ook dat er een andere icoontjes er komen. Een slagboompje in het klein. In plaats van een streepje waar op een gegeven moment ook de, de barrière was, maar die mogen we dus volgens uh, de help mogen we die niet gebruiken als zijnde. Uh, Liftgate, en dat kunnen we hier dus zien. Ja, heel verhaal. Uh, het is voor mij even vroeg. Het is op dit moment tien voor zes morgens. Ja, ik moet ook werken. Uh, vandaar dat ik wat traag van begrip ben en uh, me, ja, uh, niet heel erg snel. Uh, maar toch bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.